Het is vandaag zondag en ik heb voor het eerst na heel lang weer een wedstrijd. We gaan naar Ridderkerk. De vorige keer dat ik daar had gereden hadden we de aan de S-competitie. Dat was buiten, dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag binnen gaat zijn. En dan zijn we zo op stal en dan ga ik blondie, knotten. Staart heb ik eergisteren gisteren al gewassen, dus die is als het goed is nog schoon. Heel benieuwd hoe het vandaag gaat, want ik ben helemaal uit mijn wedstrijdritme. Maar we gaan er weer in komen, want de aankomende weken staat vol met wedstrijden. Oh. Ik weet het even moois, maar voor heel lang niet meer dressuurknotten maken met dikke manen vind ik het uh, pretty goed. Lonië is geknot en helemaal gedaan en we zijn weer met de Boer on Tour. Onderweg naar Ridderkerk, nog 20 minuutjes en dan zijn we er. Lonië heeft het koud. Ik heb het koud, het is koud. Kijk, mijn wedstrijdseizoen is eigenlijk alleen zomer geweest. Het is nu winter. Andere piece of cookie. In C, A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf C, linkerhand. AXC, e, binnenkomen in arbeidsdraf C, linkerhand. EB door een S van hand veranderen. AXC, binnenkomen in arbeidsdraf C, linkerhand. K, arbeidsdraf A afwenden, wijken voor het linkerbeen. A, afwenden, wijken voor het linkerbeen In arbeidskracht, zee, rechterhand. Ik ben Blondie lekker aan het uitstappen. Blondie heeft gras gevonden, dat vindt ze veel interessanter. Maar we moeten stappen. Ik ben tevreden, maar ik ben zeker niet onklaagbaar. Ik weet niet wat dat een woord is. En anders heb ik nu een nieuw woord gemaakt. Onklaagbaar. Ik heb zeker wel wat te klagen. Niet op blondie, maar op mezelf. Ik heb te hoge verwachtingen. Want ik wil op z presteren. En ik rijde L2. Dus doe even normaal. Maar ja. De gelop ging niet lekker. Want ze is natuurlijk wat wakkerder, actiever. En daar kan ik nog niet zo goed mee omgaan. Omdat ik niet zo goed weet. Ja, nou ja. Blondie die had dat vroeger nooit. En sinds de... Uh, blessure heeft gewoon heel veel energie over. Waardoor ik me moet aanpassen daarin. En dat vind ik best wel lastig. Dingen had ik niet goed geluisterd. En ik ging na het stilstaan. Ging ik draven. Dat was niet de bedoeling. Ik moest stappen en daarna moest ik een volle middenstap maken. En daarna moest ik pas aandraven. Dus dat was een beetje. Maar uh, ja, het is redelijk goed gegaan, ik krijg zo de punten te horen. Ik denk zelf rond uh, 185. Ja, mama zegt dat ik mezelf niet zo laag moet inschatten en dat hartstikke goed ging en dat ik mezelf te druk maak. Want het is geen zetproef, maar ik wil gewoon goed rijden. Ja, nou dat dus. Hoi. Voorspellingen klopten half. Ik heb 183 en 172 punten. Ja, de dat ik ooit heb gereden. Maar goed. De ID's were these. Ik heb nu weer dingen waar ik aan kan gaan werken. Ze moet recht achteruit. En ik ging zo schuin achteruit. Dus ik moet ik er iets meer tussen mijn benen houden. Draf ruime ging... Wijken ging op zich wel goed, halstrekken, dat ging heel goed in vergelijking met waar we waren en nu is dat heel veel beter. Ja, dus vooral heel veel dingen waar we aan kunnen gaan werken. En dan gaan we in januari weer verder met de wedstrijden en eind januari heb ik dan de regenkampioenschappen.